Ja, Ik zal even een vraag stellen, want de vraag is, de, de vraag die we hadden gesteld is, het moment waar jij je het meest heerlijk in je lijf voelde, super relaxed, één. En toen was dit het potje van Ruud. Ja. Waarom? Waar was je waarom? Uh, ik was aan zee in uh, Marokko. en uh, Ik hou heel erg veel van de zon. Dat maakt me altijd gelukkig. Um, het mannetje met de bloem is uh, dicht bij de natuur en de vrijheid van een vogel. En uh, het torentje, dat moet een piramide voorstellen, is uh, iets mystieks. Want ik hou ook wel van een stukje mystiek of uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, ongrijpbaars. En, en Katrien, als je dat zo hoort, hè? Ik bedoel, hoe lang zijn jullie al samen? Uh, 26,5? Ja. Denk ik? Oh, ja. Ja. <laughs> ja, we houden heel veel van hetzelfde. We denken heel vaak over hetzelfde. En ja. als ik wat denk, zegt heet en omgekeerd. Dus, uh. En als je het hoort, hoort over omgrijpen ongrijpbare mystieke, herken je dat? je dat? Als je het zo uitlegt? Ja, ja, ja. Ook wel. ja. En, uh, ja gek op de natuur. Ja, zeker. Of dat je kunt verwonderen nog steeds ja. over de natuur. Ja. Wat ik ook hoorde in jullie verhalen beide, want Katrien jij kan zo even uitleggen, is ook zeg maar dat één dat zijn met de natuur, het, de stilte. Ja. Weinige mm -hmm. ja, afleiding. Ja. ja, precies. Gewoon ja. het verwonderen wat je zegt inderdaad. Ja, maar, ja. Maar, de, maar de schoonheid van de natuur en dat je daar ook een onderdeel van bent. Ja. want denk je ze potje. Ja, dat speelt zich ook af in uh, uh, Zuid-Marokko en de Sahara. Dan heb ik hier gepocht om een uh, tent, bedouinentent te maken, die zijn meestal heel kleurrijk. Dit is dan uh, een meteoriet die we daar eens hebben gevonden. <laughs> dit vond ik ook wel een beetje de sfeer van een Afrikaanse of ofzo. En ja, dit is meer een palm, maar wat je daar hebt zijn heel uh, desolate acacia's. Dat zijn heel mooi en dit stelt voor een kamvuur en dit is de volle maan. Ja, die, die kwam op hè, zei je. De volle maan die boven de bergen opkwam, ja. Ja, en, en ook daar was je gewoon niet zozeer nietig op een verkeerde manier, maar gewoon, je loste op. Ja, ja, dat ja. je echt alleen maar dat, dat zag ja. en uh, niets anders dacht ook. Uh, ja, ja, dat je bijna kippenvel kreeg van, goh, wat is toch mooi. Ja. Ja. wat te gek. Dankjewel.